De waren een religieuze groep die onder andere hier in Hasselt succesvol erin slaagde om een eigen gemeenschap op te richten en zich dan daardoor tegen de samenleving te zetten, te positioneren. En vanuit dat thema, vanuit die attitude, hebben wij tien kunstenaars gevraagd om nieuw werk te maken. Meer specifiek om quilts, tien nieuwe quilts te maken. Die Begijnen slaagden er wel succesvol in om zich los te koppelen van de maatschappij of de heersende samenleving door een gemeenschap op te richten en dan in eigenlijk in een Begijnhof uh, volgens hun eigen regels te gaan leven, los van de conventies van uh, de heersende katholieke kerk. Die zoektocht naar onafhankelijkheid uh, zorgt er wel voor dat de Begijnen een van de eerste vrouwenbewegingen zijn. Zij maakten hun eigen stoffen, zij maakten hun eigen garen, zij kleurden dat ook, ze deden dat hier ook in het Begijnhof. Zij verwerkt eigenlijk hun symboliek, hun verhalen in die textiel. Op dezelfde manier wordt dat bij quilting ook gedaan. Dus een quilt is eigenlijk een drager van een verhaal, van een zekere symboliek. En vandaar dat wij de link hebben gemaakt tussen de Begijnen en het quilten. Met deze tentoonstelling, de laatste tentoonstelling in de beginafhuisjes, of Huisjes, willen we terugkijken naar het verleden. De dissidenten Begijnen, die houding, die wordt verder gezet met tien ontwerpers, waarbij dat consumptie, duurzaamheid, het productiesysteem, de manier van werken in vraag worden gesteld en ons doen kijken op een alternatieve manier naar de wereld en een nieuwe toekomst formuleren. I've been working for a while now with a group called the Greek Transgender Support Association who are a very interesting group doing incredibly important work in Athens relating to transgender rights and awareness. We worked on some workshops in Athens where we created watercolours based on a, a traditional Greek cross pattern and those were printed onto wool. We brought that wool to Hasselt and it was then worked on by another group of women who then took the time to interpret the watercolours into embroidery. When I make a work with a group, we own it in partnership. So any sale of that work that may happen in the future uh, benefits not just me, but also the group. So it's my way of um, showing that labour can be shared in, in a kind of uh, transactional way. And I think that that's something that I also got very strongly from the research that I did into the Begin communities and how they maintained independence from the church. The fact that they sidestepped that by uh, placing craft at the heart of their uh, communities and that that was also a saleable object that gave them a means to exist. I felt I could really connect to that.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 Ik kan natuurlijk heel hard roepen, oh, chemicaliën zijn slecht en oh, kijk wat het allemaal doet, de, de, de, de, de form formaldehyde en uh, de naflaten of uh, uh, draag allemaal gewoon geen kleding meer of zo. Maar dat, ja, dat is ook niet de oplossing. Daar zit voor mij nu een soort volgende drempel van, ja, hoe ga ik van dit...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 mee te geven waar je kunt in leven of zo, zonder dat je dat echt zelf hebt meegemaakt en misschien overtuigd dat mensen, misschien ook niet. Dus in die zin heb ik, neem ik altijd een afstand van het activisme in of het, of het dusdanig echt activistisch willen zijn. Maar eerder vanuit narratie en vertellen. Ik was in Congo en ik had zo'n tekeningsje gemaakt, een manneke met een hele zware een reistas op zijn rug met een Belgisch vlak. Een soort van tas die eigenlijk zo uh, heel, die, heel die, die, die, die Belgisch kolonische historie en zo met zich meedraagt. En hoe je eigenlijk moet profileren als individu, als je daar zijt, en zeker als Belg. En ik dacht eerst in mijn hoofd: puur als een, een 2D-werk eigenlijk. Een man met een zak, of ik met een zak, met, met schuld die in zo'n Congo-jungle loopt of zo met het zo ironisch te houden en dan, maar dan omdat het samenviel met deze tentoonstelling, dacht ik van ja, maar dat is eigenlijk ook, dat is, dat is textiel. In 2004 was uh, Raf Simons uh, een van de kritische modeontwerpers, iemand die samenwerkte met kunstenaars en KILDS zonder meer gebruikte als een uh, medium om laat ons zeggen, zijn kritiek te uiten. Uh, vandaag uh, hij voor van, werkte hij voor een van de grote modehuizen. Hij herdenkt zichzelf en wordt deel van het uh, modesysteem. Dus iets wat je dikwijls ziet, is dat uh, ontwerpers in het begin van hun carrière eigenlijk een hele kritische houding aannemen over wat dat er gebeurt. En vanuit die kritiek eigenlijk een constructieve bijdrage willen leveren aan wat dat er in de wereld zou kunnen gebeuren. Dus het systeem veranderen van binnenuit. Eerst als outsiders, net zoals de beginnen, en daarna deel worden van het systeem en de hoop van echt iets te veranderen. Graf Simons vertegenwoordigt eigenlijk uh, verschillende facetten waar dat uh, Z33 ook voor staat. Een kritisch ontwerper die de maatschappij en systemen bevraagt. En die houding die willen we laten zien in deze tentoonstelling, maar zal ook het uitgangspunt zijn van het toekomstige programma in het uh, nieuwe gebouw dat in september 2019 uh, opent.